Want het is heel belangrijk dat uh, kinderen uh, op jonge leeftijd al leren wat het is, uh, dat afval eigenlijk een grondstof is. En dat afval heel goed hergebruikt kan worden. En dat we eigenlijk zo weinig mogelijk afval uh, moeten hebben. En wat ik vandaag heb gezien is dat kinderen daar heel bewust van zijn. En dat ze er heel veel hebben geleerd. En dat ze heel goed begrijpen dat, afval, uh, uh, dat er zo min mogelijk afval moet komen. Ja, nou Wat ik vandaag heb gezien bij de ton is dat ze de kinderen helemaal meenemen in het de denkproces. En dat ze uh, vanaf het ontwerp en de gedachten achter, achter afvalscheiding en afvalpreventie, daar leren kinderen gewoon zelf over nadenken. En ze mogen zelf met ideeën komen. En dat blijft hangen. Wij willen dat er uiteindelijk in heel Nederland, dat alle scholen in Nederland hun afval scheiden. En dat alle scholen in Nederland heel veel plannen hebben om eh, wat te doen aan de preventie of het voorkomen van afval. En dat kinderen ook standaard in hun te leren eh, dat afval een grondstof is.